Molly is een PSP, een payment service provider. En wij zorgen er eigenlijk voor dat de klant in een uh, webshop kan betalen. Molly onderscheidt zich erin dat wij een developer-driven uh, bedrijf zijn. Dus meer dan 50% van onze werknemers zijn developers. En daarbij weten wij ook gewoon wat erbij komt kijken, hoe je een integratie met de PSP moet doen. En Molly maakt het eigenlijk heel makkelijk om um, goed te beginnen, snel te beginnen. En ze hebben gewoon een geweldige documentatie, waardoor je als developer ook alle kanten op kan gaan en kan voldoen aan de wensen van de klant. NWISE is een 100% zelfsturende organisatie en dat heeft best wel wat gevolgen voor de partnerships. Dat is namelijk dat de developers en vooral de teams zelf besluiten met wie ze gaan samenwerken... ...en dat we daar nooit uh, commerciële belangen in mee laten wegen. We werken natuurlijk niet alleen maar samen met Molly, we werken ook zeker samen met andere PSP's... ...en ik denk dat dat ons in een hele mooie positie brengt waarin wij ook een goed vergelijk kunnen maken tussen de PSP's. De reden dat wij de focus leggen op digital agencies zoals Enrise is dat... Uh, agencies vaak aan het begin van het project staan... ...en wij als PSP zijn er vaak aan het einde pas erbij komen... ...terwijl wij eerder een proces erbij willen betrokken worden... ...zodat wij ook op gebied van conversie... ...in het check-up-proces consult kunnen bieden... ...en samen de klant kunnen bedienen.